Mijn hostingpakket staat er niet toe dat ik nu een e-mail verstuur. Op het moment dat ik op verzenden klik gebeurt er niks. Dit komt omdat ik nog geen SMTP heb geconfigureerd op mijn WordPress website. Hoe je dat precies doet laat ik je in deze video zien. Dit is verplicht. De reden is, is om spam te voorkomen. Met een SMTP verbinding autoriseer je je WordPress website om te verbinden met de mailserver door middel van een eigen mailaccount. In deze korte handleiding laat je zien hoe je je mailaccount aanmaakt en configureert met WordPress. Om te beginnen ga je naar je hostingpakket. Klik op e-mailaccounts en voeg een nieuw account speciaal voor je website toe. Een goed gebruikersnaam is bijvoorbeeld NoReply. Genereer een wachtwoord en klik op creëer. Koop je de gebruikersnaam en het wachtwoord. Of, nog beter, laat dit tabblad open. Ik ga nu terug naar je WordPress website. Ga naar plugins en klik op nieuwe plugin. Installeer de plugin Easy WP SMTP. Deze. Activeer de plugin. En ga naar instellingen Easy WP SMTP. Vul hier het e-mailadres in dat je net hebt aangemaakt. Vul hier je bedrijfsnaam in. Schakel deze optie in. Vul hier je eigen e-mailadres in, bijvoorbeeld info. -add. Vul hier je website in. Schakel je SSL TLS in en voer bij portnummer 465 in. Schakel bij authenticatie ja in en vul hier je gebruikersnaam. En hier je wachtwoord in die je net hebt aangemaakt via het direct admin. Klik nu op opslaan. We gaan kijken of de mail daadwerkelijk werkt. Dat doen we via test e-mail. Zo te zien is het versturen van de e-mail gelukt. Het is vanaf nu mogelijk om via jouw website een e-mail te versturen via onze server.